Een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, stress, roken en overgewicht. Het zijn belangrijke risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Tijdens het CVRM Updatesymposium op dinsdag 15 november vertelden verschillende experts uit het Hagenziekenhuis Ziekenhuis alles over de risicofactoren en de nieuwste behandelmethode. CVRM staat voor Cardiovasculair Risicomanagement en daarin wordt beoogd om alle risicofactoren die leiden tot hart- en vaatziekten zo minimaal te reduceren. CVRM, update avond, organiseren we voor alle huisartsen, physician assistants, specialisten, Eigenlijk iedereen die betrokken is bij het begeleiden van patiënten die te maken hebben met verhoogd risico op hart- en vaatziekten door de risicofactoren die ze hebben. Hart- en vaatziekten vormen nummer één belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. En we hebben nog heel veel te winnen aan het behandelen van risicofactoren, onder andere... ...hoge bloeddruk, hoge suiker, hoog cholesterol. Alleen gewaarwording van de risicofactoren is al een begin. Tijdens deze avond leren alle deelnemers... ...in ieder geval wat de laatste behandelmogelijkheden zijn... ...met de nieuwste medicijnen... ...voor het beperken van hart- en vaatziekten... ...zoals nieuwe middelen die de cholesterol doen verlagen... ...nieuwe middelen tegen hoge bloeddruk... ...nieuwe middelen als bloedverdunners... ...en hoe mensen... Kunnen stoppen met roken en hoe ze zichzelf weer kunnen activeren. Zeker na deze lange periode van COVID-pandemie, waarin heel veel mensen zijn gedeactiveerd om ze weer in beweging te krijgen.